Kijk je de woensdag gemakdag vaker dan weet je dat ik gek ben van Google Analytics. En niet zozeer van het programma, maar wel van alle data die je eruit kunt halen. Ik vind het geweldig dat we in een tijd leven en dat ik de marketing kan doen... op basis niet van onderbuikgevoel, maar op basis van cijfers. Dus dat je je bedrijf kunt sturen aan de hand van de resultaten die je daadwerkelijk ziet. Niet omdat ik zeg dat het werkt, niet omdat je concurrent... Het doet niet omdat iemand anders het adviseert. Nee, gewoon aan op basis van de cijfers en op basis van de resultaten. En in deze woensdag gemakdag aflevering laat ik je ook zien hoe je dit makkelijker kunt doen door middel van kanaalgroeperingen. Stel je op de juiste manier je kanaalgroeperingen in, dan weet je nog beter en sneller waar jouw bezoeker vandaan komt. Nou, hoe stel je kanaalgroepering in? Allereerst om je even een voorbeeld te laten zien waarom dit zo nuttig is. Stel dat je in een bepaald rapport zit, wij willen nu weten vanaf de afgelopen periode hoeveel bezoekers komen nu vanuit welk kanaal. Dan is het interessant om in het rapport van acquisitie naar alle verkeerkanalen kanalen te kijken. Ik zie nu dat er in de afgelopen periode 81.000 bezoekers zijn gekomen. Uh, Vanuit de organische bezoekers. Binnen die organische bezoekers zit bijvoorbeeld niet alleen maar Google, maar bijvoorbeeld ook Bing. Kan interessant zijn. Direct, via andere sites, social. Ik kan mijn eigen benaming voor die kanaalgroepering hanteren. Hoe doe je dat? Stel ik zou hier op de bron medium klikken. Dan kan ik achterhalen via welke bron de bezoeker uiteindelijk op de website is beland. Dus in dit geval zie ik dat bijna duizend bezoekers in de afgelopen periode via Bing zijn gekomen. We focussen ons allemaal wel op Google, maar ja, waarom niet? Misschien moet ik wel veel meer aandacht ook richten aan Bing. Kijk, toch duizend bezoekers? Ik zie dat er ook heel veel bezoekers zijn gekomen via LinkedIn. Stel dat ik voor deze periode, de komende periode, zoiets heb, de komende maand: van nou ik ga nog meer aandacht besteden aan bezoekers via LinkedIn. Dan kan het voor mij nuttig zijn om vanuit uh, die gedachte een losse kanaalgroepering te maken. Nou, om dat handig te doen, ik klik hier dus op bron medium. Dan weet ik precies waar mijn bezoeker vandaan komt. Ik kopieer in dit geval LinkedIn referral. Ik ga naar beheerder. Naar de kanaalinstellingen, kanaalgroepering. Daarbij kan ik hier nieuwe kanaalgroeperingen maken of de standaard gebruiken. Klik even op de standaard. Dat zal waarschijnlijk default uh, nog iets zijn. En ik kan hier zeggen, ik wil een nieuw kanaal definiëren of een oude aanpassen. Klik op een nieuw kanaal definiëren, dan kan ik volledig bepalen of ik dit wil aan de hand van UTM. Nou, waar ik je in andere afleveringen meer over heb verteld. Dit kan op allerlei uh, specifieke uh, ja, elementen of segmenten. In dit geval doen we het even bron medium. Dus ik vul hier een bron. Ik zie hier aan de hand bron medium. Dan zeg ik bevat of heeft exact. Ik kies hier welke naam ik het wil hebben, bijvoorbeeld LinkedIn. En kan hier zelfs nog een kleur kiezen. Nou, mochten er dus meerdere bronnen bij onder het bakje LinkedIn in dit geval vallen, kies dan op en. Of, het liefst op en, eh, dan specificeer het nog dieper, of op of als het alle twee mag. Nou, door op deze manier dus steeds beter jouw kanaalgroeperingen in te stellen, weet je steeds sneller via verschillende rapportvormen waar jouw bezoekers vandaan komen, welk kanaal dus het meest effectief is. Nou, mocht je dit soort tips interessant vinden, zorg dat je op abonneren klikt en ook op dat belletje. En mocht je vragen of opmerkingen hebben, laat dan ook van je horen en dan zie ik je volgende week bij een nieuwe aflevering.